Echter steen, maar die mi-house consensus van het kijken. Sop, stop, stop. Wacht, ik ga een kussen gooien. Ja, dat <laughs> bent, ja. <laughs> yes, ben ze. Yes, ja. Ben dit? Ja, ze ben... Ben je Ja, flaat nog wel, jongen. Fucking. goede What the f***? <laughs> Kijk. Ik ben dood zwembad. Tot zwembad. <laughs> Dat is een dat die 10 euro, je dat van die embottige plotvis style Haha, je embottige lag met Kitten. Die is oh. al achterin, daar bij dat buskoetje. Oh. Ja, dat boeit, boeit me niet, dat boeit me niet, dat boeit me niet. Hoe zou dat boeite niet Walla? <laughs> die is op te vallen. Ja. Fuck you! <laughs> Oh, dat is weer dat team! Maar dat team is zo slecht! Die trekken elkaar af, gewoon van! Het is een wijze omdat we zo aan het staan. is zo. Dus ik bop. Muziek maar dat gebeuren. Ja, ik heb een rekje gevolgd op mijn domaat komen. 3, 2, 1. Hahaha! Ah. Oh. <laughs> mijn pols doen. 3, 2, 1. Ah, ah. Dat is niet rood. Oh, oh. <laughs> Kindig, dat ziet erop. Auw. Oké, nu ga ik het op mijn oog doen. <laughs> Je bent die TV. Wouter! <laughs> flinke dos! <laughs> flinke dos, oh yeah! Laat mijn pet Ah, oh, flinke dos! Ik ook doen. Hey, kuthoofd. Um... Jij bent echt een flinke dos! Ik <laughs> <Met> drie! <lacht> Wacht, Jent, dat gaat de bouncer? Iemand? Eh, uh, ja, ja. waar We is wel. wel? Ja, Yo, ja, allemaal bouncer! Ja! ja, bouncen. ja. ja! Komt zo'n Er is geen voor ons. Ah shit. Let's <laughs> ze dat je drie dozen aankomen. <laughs> oh, kijk een Party! Doos oh, Kijk Oké, die hand die zo van boven komen! Oh, oh yeah! We gaan sneak 100 doen. Je, je sneak 100 als allemaal dozen in een grote bush. Zo. Laten <laughs> we boven komen. <laughs> Ja, nee, wat? nee, me nee, nee, dat nee, dat is... dat Zo kan nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, protect hem, protect hem. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, moet nee, nee, nee, nee, nee, nee, wat een grondgeluid maken. YES! In de top de net doos! gewonnen! Ik, ik heb de finale, ik heb twee kills en het is bot. pop. Waar heb je het in deze pack? Wat, wat is Een hele game in een doos gezeten. <totstuk>